Yes. Alle paarden zijn uit de molen en zijn in de molen geweest, in het en er weer uit gegaan. Nu... Alle peestekappen zijn af. Ja, alle peestjes zijn af. Nu gaan we naar Blondie toe. Want ja. we gaan samen met Blondie naar op toe, maar ze moeten er natuurlijk wel een beetje uitzien. Ik heb er staart al gedaan en er wel een honger overheen gehaald. Maar het kan nog wel beter. Niet aan je mondkapje. Sorry. Maar uh, het echt weer een voorpluk. Gewoon omdat het eronder kan. Nou ja, omdat hij rechtop geknipt is. Voor een reclamecampagne. Yes. Maar daar is het meer tijd in. Precies, daar krijgen we nog een hele video over. Maar voorlopig blijft niet. Oké. Jij gaat er poetsen? Ja. Hallo, we zijn uit Gastel. We zijn hier samen met Blondie. Ik ben hier al een keer eerder geweest samen met Bella. En daar hangen allemaal vloggen in de binnenbak. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren, maar dat is wat ik. Dus ik ga me nu opzadelen in de trainer. En dan... Hey, um, uh, hoe is het uh, gegaan? Uh, want hoe lang is het geleden dat ik jou nou voor de laatste keer heb lesgegeven? gegeven? Twee maanden. Twee maanden. zoiets hè? Augustus, Augustus ja. Um, hoe is het gegaan? Uh, wat heb je nog gedaan? Aan het kwast springen? Um, heb... Met Daan heb ik iedere donderdag gesprongen. Daan is die bruine pony. Oh, met Daan. Het meisje. Sorry. Die knip maar. <laughs> ja, weet ik veel, Daan. Ik denk, ja, rijdt die bruine pony ook nog? Ja, Boris. Boris. Dat, is ook een, dat is ook gewoon een naam. Dat had ook iemand kunnen zijn, Boris. Ja, met Daan heb je wel elke week gesprongen, maar gewoon thuis. Ja, en dat is dan gewoon, be, nou, in het begin was het best wel heel erg laag. En dan vooral gewoon de controle hebben en dan begonnen we met balkjes en daarna uh, lage sprongetjes. Mm -hmm. En de laatste keer zijn we wel iets hoger gegaan, maar nog steeds niet heel hoog. En dan vooral gewoon controle. En, je bent... en makkelijk galopperen, doe je ook ja. heel veel. En ook. Uh, ...oefenen dat ze niet bij iedere sprong uh, stilstaat, want steeds op een sprong afrijden. Ja, ja, dan wil ze eerst kijken. Ja. ja. Nou ja en, maar je bent buiten huis eigenlijk niet meer geweest trainen. Spannend. Dat gaan we dat vandaag weer doen, hè? Ja. Nou, we gaan gewoon even hier losrijden. En even kijken hoe het er schermatig nog voor staat. De strijden zijn er niet, dus daar kun je ook niet naartoe trainen, ja. Maar goed. Heb je, een nieuwe doel Heb je een nieuw doel? En doe het eigenlijk bijna iedereen van, wat is je doel nu, wat wil je bereiken zetten, met de paarden? En nu heb ik gewoon gezegd met de beestart uh, waar ze springen. Ja, dat vind ik een heel mooi en haalbaar doel. Maar dan moet je ook een, um, uh, als je een doel stelt, moet je ook een beetje een tijdlimiet. Uh. Oh, maar dat heb ik niet. Nee. nee want... Dus als het over tien jaar gebeurt, is het toch goed? Ja. Je ja, nee, denk maar dat je die pony nog hebt? Ik uh, BB gehad. Wat heb je? Voor mezelf wel met Ik heb zelf wel een tijdslimiet aangezet met Bella, maar dat is niet gelukt. Nee, maar dat is, kijk, kijk, doelen zijn er, om, nee, maar doelen zijn er om, uh, om te kunnen halen of om helaas niet te kunnen halen. Er kan er altijd iets tussen komen. Kijk, uh, je kan zeggen, nou, uh, doel B springen, nou, dat, is, dat is een haalbaar doel, maar binnen nu in een jaar. Nou, dan heb je een realistisch tijdslimiet. Alleen het kan natuurlijk zijn, weet weten helemaal niet met die corona gaat of misschien raak je zelf geblesseerd of je pony, ja dan haal je dat doel niet. Jammer. Maar ik zou wel zeggen van nou ik wil toch binnen een jaar of binnen een half jaar dat je een beetje zegt dan kun je daar ook een beetje naartoe werken. En dan kun je ook meten van lig ik op schema. Stel je zegt ik wil over een jaar een B-parcours rijden. Dan moet je toch over een half jaar wel een keer een b percours hebben gereden. Snap je dan kun je een beetje meten. Ik denk het wel. Het B is niet zo ver weg, hè? Nee, maar je kan wel gewoon trainen. En als je zegt een jaar, over een jaar is alles weer anders. Ga ervan uit dat we over een jaar een vaccin hebben. En dat we weer een beetje normaal kunnen doen, hoop ik. Dan moeten we even positief denken, dan moeten we even, even vanuit gaan. Ja? Dus, kijk, en als jouw doel dan ineens over een half jaar behaald is... Nou, vind je. Alleen als je over een half jaar eigenlijk nog geen BP-parcours kunt rijden, dan moet je gaan denken van, hé, hey, je moet even iets, iets meer gaan doen. Want een jaar is bijvoorbeeld, dat is gewoon echt ver weg. Dat is... ja, ik heb voor jaar gedaan van de bp B. Met Bella. Huh? Nee. Ja, nou ben je op een punt. In principe, als jouw pony niet zo groen was, had jij lang ben gereden. Ja. Dus het is nou vooral dat jij jouw pony, en samen, maar ook jouw pony, even daar doorheen moet. Is een D-pony, hè? Ja. En ik zou sowieso een jaar eens stellen. Want je weet niet meer waar jij gaat groeien. Oké. Okay. Ja. Kijk, en je weet niet, als je daar toch nog ineens een groeispeurt krijgt, kan het zomaar ineens zijn dat je van deze pony afgegroeid bent. In ieder geval, kijk, een jaar, dat zal het wel lukken, maar je weet het niet. Ja? Dus dat zou ik eens doen. Ik vind het B een heel mooi doel, dat vind ik een haalbaar doel, een realistisch doel. En ik zou. ja, Dan zeg ik van ja, droom even lekker verder, doe even iets. Een doel waar iets dichterbij is. Nee, maar weet je, je dat, dat kan een doel zijn, ja. maar dat is een doel over voor, misschien over... 10 jaar. Ja, maar dat is geen leuk doel. Je moet doelen uh, die, die redelijk dichtbij zijn en dan moet je er ook een tijdslimiet. Dan kun je ergens naartoe werken en dan kun je daarna een nieuw doel maken. Net zoals dat je nou gedaan hebt met de rissuur. Snap je? Ja, maar ik nu ook gaan naar springen? Ja. ja? Ja, ik zal het doen. Dus, wanneer wil je bespringen? springen? Goed zo. Hey, wanneer ga je BB starten? Ook een half jaar. Binnen, binnen een half jaar. Ja, een BB. Wanneer, wanneer is dat? Uh, Helemaal fart weekend. Ja, nou dat is een half jaar. Iets meer zelfs. Ik zou van tevoren dan een keer BB hebben gestart. Ja, te Want dat is natuurlijk, dat is, dat is een beetje thuis. En dat is spannend. Nee, Ja, dat is een beetje thuis. Dat is een beetje thuis, toch? Dat is je oude thuis. oude thuis. Dus iedereen ken je daar en dat is een beetje spannend. Dus dan zou ik gewoon eens, uh, uh, ja, uh, even van tevoren een keer SBB hebben gestaan, Maar sowieso, dit soort dingen, hier gewoon naar zo'n oefenprocours gaan. Kijk, en dat kan hier en als het dadelijk voorjaar is, kan dat weer een leur. En vast bij jullie in de buurt ook wel uh, wat meer. Alleen ik ben een Brabander, ik weet ze vooral in Brabant te vinden. Ja. Nou goed, we gaan even wat doen, we gaan even... De cirkel iets groter maken, kijk als we ontspanning, dan gaan we, zetten we hem of in de wei of we gaan naar een lang teugeltje door het bos stappen. Dat is, dat is ontspanning, maar ik wil dus in die aanspanning, in dat voorwaartse, in dat contact, wil ik inderdaad een pony zien. Het is als nou nou stapt hij lekker door, misschien een tikje te gehaast, dit is beter. Maar hij is ontspannen. Hij is een beweegt redelijk ontspannen. Opletten dat je dus niet te gehaast gaat stappen. Hij mag actief stappen, actief en grote passen zetten. Ja, hij is snel geneigd om als, hij, uh, als, hij, als je hem actiever laat stappen, om dan eigenlijk net zo grote pasjes als nou te zetten, alleen dan sneller. Dan gaat hij sneller stappen. Maar we willen hem groter laten stappen. Nou, dan moet je dus met hele kleine beetjes uh, verbeteren. En daarbij is heel belangrijk dat hij zijn hals redelijk lang kan maken. We willen hem nooit kort maken in de hals en opgekruld hebben, we willen hem lengte hebben. Ja? Zo ja, kijk daar, hè. voel je dan, dan zakt hij wat. Kijk, in het moment dat hij zakt, dan kun je het heel goed zien, zie je hem ook meteen iets grotere passen gaan zetten. Dus handen niet naar beneden drukken, handen gewoon naar voren doen. Eigenlijk. Oh ja. Oh ja. Want als jij hem naar beneden drukt. Echt zo naar beneden, zoals je net een beetje deed, dan ga je eigenlijk, geef je hem niet meer ruimte naar de voorkant. Maar dan blijft eigenlijk de ruimte net hetzelfde. Alleen je snap je, je doet iets je handen naar beneden drukken. Kijk, en hier dan licht met je kuit. Goed zo, kijk. En nu stapt hij al, ik denk een centimeter of vijf groter dan straks. Hoef je een keer linksom ook. Kijk, en dan wil ik dus wel dat je dat contact probeert te houden. Hè? En dat bedoel ik dus met aanspanning in de ontspanning. Kijk, dit is ontspanning. Hè? Hij, doet, hij maakt zichzelf langer, maar hij houdt wel activiteit. Zijn passen worden groter. Dus ook dat is weer een aanspanning. Kijk, en nou, hè, dan zie je even dat hij, dat komt hij met, met zijn hoofd omhoog. En dan zie je hem ook meteen wat korter gaan stappen. Want dan brengt hij zijn hoofd omhoog en hij wordt even iets korter in de hals. Druk op je beugels houden, Tess. Goed zo. Handen niet naar beneden drukken. Handen voor je, voor het zadel houden. Contact houden, contact houden. Binnenbeen, druk hem een keer met je binnenbeen. Als je been geeft, Tessa, opletten dat je het druk op je beugels houdt. En je niet je hakken omhoog trekt. En dat je ook je been niet naar achteren legt bij het been geven. Daarom is het ook belangrijk dat je dus uh, zeker niet met je knieën gaat knijpen aan het zadel. Als je met je knieën gaat knijpen, namelijk. Dan kan je eigenlijk je onderbeen afsteken. Ja? En dan moet je om been te geven ook vaak je been wat naar achteren doen. Terwijl als jij je knie gewoon ontspant. En eigenlijk als hè, rondom je paard zit. Dan kan jij zo een keer been geven. Iets met je hak of met je spoor. Of met je kuit. Ja? Dan kan je zo been geven. En je kan je onderbeen aan je paard leggen. Als je zo zit. Als je je knieën knijt zie je, dan kan je onderbenen dat doen. Dan gaan maar eens een keer draven. Weer druk op de beugels houden. Kijk niet te veel. Als je aandraaft, kijk je even naar beneden. Voor het goede been. En dan kijk je weer naar voren. Probeer eerst aan te draven, dan naar beneden te kijken. Want nou... Ik vind het iets... Oh ja, ga maar weer stappen. Nou, draaf die aan. En dan kijk je naar beneden en dan val je ook een beetje naar voren. Pik hem een keer aan. Hij mag dan net iets, iets actiever aan je been zijn, hè. Even een keer stappen. Als je nou even, even je been stilhoudt, gaan we daar aandraven. Je knijpt even je billen aan. Sluit je kuit. En, je, ja. en dan als hij niet reageert, mag je hem een klein prikje geven. En dan hou je je been weer stil. He, dat je daar eigenlijk niet elke pas aan het prikken bent met je spoor. Want dan wordt hij eigenlijk alleen maar luier van aan het been. He. Want op een gegeven moment voelt hij dat niet meer. En dan je been weer stilhouden. Goed, en dan mag je hem iets actiever laten lopen, je erbij, en goed. En dan je benen weer mooi stil houden. Let op dat je je handen niet naar beneden drukt. Voor, daar, perfect. En kijk weer voor je. Mooi, zo zit je heel netjes op je paard. Opletten met dat naar beneden kijken. als je naar beneden kijkt ben je ook snel geneigd om een beetje te gaan duiken. Goed, doe je af en toe stukjes recht, rechtuit. En dan een paar pasjes naar voren draven. En we houden die pony al mooi een beetje bezig. Een paar pasjes naar voren. Weer een keer iets opsluiten. En weer iets sluiten. Goed. Dan doen we daar een keer de baan rond. Doen we mooi op de binnenhoefslag. En we recht rechtuit. Kijk voor je. Actief houden. Actief houden. Zo ja. En recht houden die pony hè. Nu uit zichzelf naar binnen laten vallen. Hoor recht houden, actief houden. Binnenbeen. En weer daar op de binnenhoofd En Dan rij je mooi tot bijna het einde. Rij je, hou je hem recht. Actief houden. Goed. En dan kijkt hij toch een beetje naar de kant toe. Maar hij moet wel naar je luisteren. Als jij wil dat hij rechtuit loopt... Moet hij gewoon rechtuit lopen. Zo, dit is een goede actieve draf. Let op dat je handen niet te breed naar beneden doet. Daar hebben. En dan maak je weer een keer overgang naar de stap. Zitten. Pas je door zitten hè, als je gaat stappen. En weer aandraven. Dit is al iets beter. Gaan we weer een keer van de hand veranderen. Paar pasjes naar voren draven. En weer iets opvangen. Zo ja. Goed hoor. En weer een keer stappen. Pasje doorzitten. Zo ja, dit is goed. Kijk, als jij namelijk die pasjes gaat doorzitten net voordat je uh, gaat stappen. Kan jij makkelijker ietsje onderbeen aanleggen. Dat betekent niet dat je moet klemmen of knijpen. Maar door je onderbeen aan te leggen. Motiveer jij die achterhand om iets eronder te komen in die overgang terug. Snap je wat ik bedoel? Als je blijft licht rijden, dan... Kijk, het is heel simpel als je licht rijdt en je gaat staan... Dan ga je onderbenen altijd iets van je paard af. Dus dan, hè, dan, dan kun je niet gelijkmatig je been goed aanleggen. Ja? Um, dat aan het been zijn, dat is nog wel een dingetje waar nog iets mag verbeteren. Hè? Hij is een beetje euh, aan het been... En dat is ook nog het probleem. Huh? Ja, maar dat is dus ook nog niet te ha haast gaan stappen. Hè? Ja, Dat is dan ook nog een beetje uh, het moeilijke in de ring. Als hij dan het dan heel spannend vindt en jij geeft been. En hij reageert niet, want hij denkt ik hoef niet altijd te reageren. Dan gaat hij stilstaan. En terwijl als hij terugkomt. Hij vindt het heel spannend, hij komt terug, maar hij is goed aan het been. Hij komt terug, geef je been, hup, loopt hij naar voren. Daarom is dat aan het been zijn heel belangrijk, om jouw doel te gaan halen. Ja? En dan galopeer je daaraan. Binnenhand van de hals, ontspannen, momenten je aangalopeert. En galop, kom. En weer ontspannen. Is gewoon door, dan kan ik concours toch ook niet. Dan gaan we toch ook niet voor het publiek staan te kijken zodat er een fanfare voorbij komt. Gewoon mensen. Zo, dan doen we even nog een volt om even de ontspanning wat te krijgen. Even de ontspanning krijgen. Binnenhand iets van de hals af met sturen. Ah ja. Goed, dan kom je naar het stijltje toe. is iets te. Oh, rustig opvangen. Nog een keertje. En nu blijven we heel ontspannen zitten. Even naar vol te rijden. Opnieuw aangalperen. Oh, een keer opvangen. Een keer opvangen. En je hand weer ontspannen. Ja, oh, ja. Goed zo. Rustig stilzitten. zitten. Perfect. Heel goed. En dan gaan we weer even stappen. Tess, we gaan of rechts of links, hè? Ja, maar dit is dus een beetje het consequente wat je moet hebben. Kijk, nou ging jij wilde naar rechts en hij draait naar links. Consequent is uh, streng uh, als jij iets van hem wil, dat dat ook gebeurt. En dat betekent niet dat je dingen moet afdwingen, maar gewoon duidelijk moet zijn. We gaan naar rechts en hij gaat naar links. Nee, we gaan toch naar rechts. En nou was het, we gaan naar links. Oké, okay, dan draaien we links wel een rondje. Nee, we gaan naar rechts. Ja? Want um, als je straks wil rijdt, rijden, dan kan hij ook niet bepalen of hij een keer links of een keer rechts wil. Kijk, en als je hem dan nou leert van dat hij, als hij zin heeft, de andere kant op mag, dan wordt dat voor hem ook gewoon... Snap je? En dan krijg je ook dat hij dat dadelijk normaal gaat vinden. Dan, oh ja, maar ik zie rechts zie ik een enge schaduw. Dan ga ik naar links. En links zie ik daar een blaadje liggen, dan loop ik naar rechts. Snap je? Want hij vindt, hij, daar is hij gewend dadelijk. Ja? Daarom is het heel belangrijk als hij daar niet naar rechts wil. En dan zet je maar even stil tegen de muur, maar je gaat wel naar rechts. Nooit naar links. Ja? Dan zullen we eens een oksertje doen dan doen we linksom, pakken we die gele, die kennen we al. En doen we linksom door en dan galopperen we daar naar hindernis 1, naar die groene en witte. Ja. En dan, deze kent hij al, kun je rustig ontspannen blijven zitten. Naar hindernis 1 toe, waakzaam zijn. Dus zit de been, als je voelt dat hij terugkomt, in tink, hup. En dit is een hoogte, daarom zet ik het expres lekker laag. Als hij nou stopt en stilstaat, dan hem toch even, hup. Naar voren drukt. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook een beetje dat consequent. Hij moet dus gewoon leren. Als jij naar een hindernis rijdt. Dat hij daar overheen moet. Hoe dan ook. Als hij eerst stil gaat staan. Prima. Maar dan is het wel moeilijker om eroverheen overheen te springen. Maar hij moet er overheen. In één keer. En als jij hem leert. Dat hij naar elke hindernis toe eerst mag stoppen. En dat hij dan een keer af mag draaien. En opnieuw weer Dan is dat ook weer gewoon voor hem. Dan denkt hij, oh, dat mag. Ik mag eerst stil gaan staan, kijken, rondje lopen en dan mag ik eroverheen. Maar hij moet gewoon leren, ook al vindt hij het spannend, als jij zegt, hij moet jou erin gaan vertrouwen. Als jij zegt, hup, been, dit is geen enge hindernis, dit gaan we doen. Dat hij dat dan ook doet. Dus aangaloperen, doen we een gele hindernis 6. En dan door naar 1. Even weer de tijd nemen om netjes aan te galopperen. Handen ontspannen voor je. Zo ja, bijna. Goed zo, benen lang maken, hakken laag. Goed, dan kom je mooi weer daar achterom, of hier voor één door en dan om die gele. Kijk maar wat het makkelijkste is, achterom is het makkelijkste, klopt. En meegaan, meegaan. Goed, kijken linksaf. Kijk naar hindernezeen. Een. Kijk naar hindernezeen. Een. Handen weer ontspannen houden. Zit op je kont. Benen erbij houden. Nou, heel goed. En weer rustig opvangen en belonen. Kijk, dit dus springt hij dan toch goed in één keer, hè? Goed, dan gaan we even stappen. Dan gaan we eens even het parcours bekijken. Want ik vind dat hij er nou wel klaver is. Of niet? Parcours, daar ben je wel klaar voor nou, of niet? Gaan we gewoon doen. Ja? Daar zijn dan de één, die hebben we net gehad. Twee. Gebroken lijn, die groene. Drie. En daarachter die groene vier. Dan rechtsom de dubbelsprongen, die witte met blauw. Ja? En dan linksom. Zes. Die we net gehad hebben. Ja, helemaal rond. Of je kan hier ook tussendoor. Kijk maar wat je het makkelijkste vindt. Zes en zeven die rode. Dan 8 is hier die rood-wit-blauwe. Gebroken lijn die rode 9. En dit is 10. Nou is dit eigenlijk een parcours wat eigenlijk wel makkelijk is. Bijna allemaal balkjes, maar wel kleurtjes. Dus hier leert hij van, maar heel super spannend is het nou ook weer niet. Dat is spannender dan. De... Link <laughs> paard. Ja, jonge paarden jongen, <laughs> altijd feest. Hé, hey, dan gaan we ze uh, weer even netjes aandraven. Dat is ook belangrijk, ook als je op goed bent, neem de tijd. Je hebt 45 seconden na de bel, dat is best lang, om een volte te rijden, fijn aan te galopperen. lekker een paard aan je been te hebben, niet bel en dan hoe zo snel mogelijk in eens één toe jagen. Gewoon even de tijd nemen, voelen dat hij aan je been is. Het enige wat je dan moet laten is de startlijn. Maar goed, dat is voor toekomst. De startlijn, als je Nederland in rijdt, kom je startlijn tegen. Hè? Tijd wordt opgenomen. Ja, en dan staat bijvoorbeeld hier een vlaggetje. Hier en daar. Ja, en dan staat de start. Alleen als je daar doorheen rijdt en volgt en je draait hier, dan is een weigering. Als je door de start bent, dan ben je door de start gereden. Kijk, dat jij bijvoorbeeld, Kijk, stel nou dat hier de startlijn staat, dan zou je daar een volte kunnen rijden. Dan, dan, hier dus om deze drie hindernissen, want dan rij je die door de start. Ja. Maar dan moet je vervolgens wel hier achterom om door de startlijn naar hindernis heen te gaan. Ja. Hier, dus als de startlijn zou zijn, begint hier de tijd te lopen en dan mag je hier vanaf hier, oh, mag, mag. Vanaf hier de dingen die je fout doet, kosten strafpunten. He? Dus een balkje of een volte. Een volte een is een weigering. Uh, als je niet door die heen bent, dan mag jij zelfs eraf vallen. Dus mag je dan ook over heen? Nee. Dat mag niet. Ja, je mag niet even springen. Nee, maar je mag wel, stel nou dat, jou, uh, dat je uh, hier een volte rijdt en jouw pony schrikt en je valt eraf. Als je maar binnen 45 seconden weer erop zit en dan aangegalopeerd bent door de startlijn. En dan, ja goed, dat is een ander verhaal. De, maar dat zou, dat zou kunnen. En dat is ook wel eens gebeurd. Heb ik dat ooit gehad? Heb ik volgens mij wel eens ooit gehad, ja. En dan zijn die 45 seconden wel kort. Je gewoon heel snel erop te zitten. En dan... Ja, heel snel erop en neem maar eens in. Nou, aangalopperen, aan benen lang, niet je hakken optrekken. Een keer naar voren galopperen. Voelen dat je aan je benen. is. Zo, ja. Kijken naar in de één. Altijd vroeg kijken waar je naartoe gaat. En meegaan op de sprong. Goed zo. Kijken in de twee. Die wending is kort. Actief houden. Actief houden. Meegaan. Kijken naar de groene. Goed? In het midden houden. In het midden houden. De up door. Oh ho, ho, de houden. Nee. Rustig blijven. Rustig blijven. Proberen hem ervoor te houden, maar niet weg te laten lopen. Hè? Nou, nu loopt hij weg en dan draai je weer een rondje. En hij doet trompetteren. Goed. Doen we nog een keer. Pakken we die groene en galopperen we door naar deze. Rustig. Niet te gehaast, hè. Niet... Mag wel aangalopperen, maar niet gejaagd gaan doen. Probeer iets rustig te blijven. Galopeer maar aan. Goed, kijken alvast waar je heen gaat. Kijken, galopperen kan. En in het midden houden. Hè. Kijk ook naar deze. Kijk alvast naar deze. Meegaan, meegaan. Goed, kijk naar de dubbelsprong. Kijk naar de dubbelsprong. Recht en in het midden houden. Meegaan, zo ja. Super, even opvangen. Even opvangen, kijken dat hij niet te hard gaat. Goed, handen weer ontspannen. Die jongens kent hij al. Goed, even rustig opvangen. En meegaan, heel goed. Kijk hier naar de rood-wit-blauwe. Oh, niet te hard. Rustig blijven. Rode hindernis. Rode hindernis. Oh ja. Ja, die rode blauwe. En meegaan. Super. Nou, één weigering. Dat is niet zo slecht. Nou, dit ging eigenlijk alweer een stuk beter dan de vorige keer. Hè? Ja. Nee, ja, maar dat is ook een beetje jouw spanning. Want jij, ik zie heel erg duidelijk dat jij het best spannend vindt. Ja. En, um, en dan ga je ook een beetje strak rijden en dan gaat hij hard lopen. Ja. Zelf, nou heeft hij het een keer gedaan. Goh, even van je af laten vallen. Ja. En dan probeer ontspannen rond te rijden, nadelen eens op te vangen om de snelheid eruit te halen. En dan weer handjes ontspannen. Gewoon nog een keer hetzelfde rondje. En dan opletten hier naar die groene. Want wat doet hij naar die groene, naar die eerste? Deze. Welke kant op? Die kant. Ja, welk been moet je dan aanleggen? Goed zo. Een keer rondrijden. Lekker ontspannen op je pony zitten. Niet naar voren rijden, simpel. En met je handen mee naar voren op de sprong. Kijken waar je naartoe gaat. Oh. Goed, handen mooi mee op de sprong. Handen mee op de rechterbeen. Geeft niks, rustig opvangen. Kijken naar de dubbelsprong. Rustig, niet te hard. Nou ga je te hard. Nou weer opvangen, controle krijgen. Goed, Je keer handen sluiten, weer ontspannen. Goed zo, Tessa. Goed zo, meid. Rustig, niet harder gaan rijden, niet harder. Netjes. Handen mee op de sprong. Goed, weer een keer opvangen. Handen weer ontspannen houden. En kijk naar 9. Hè, dat je die niet vergeet. Oh, rustig opvangen. Goed zo. Hoppa. Kijken naar de laatste. Blijf aan de gang. Kom, kom, kom. Goed. Dan doen we nog één keer acht en negen. Want ik vond dat hij op negen een beetje deed kijken. Dus één keer deze okser en dan die rode erachteraan. Goed zo. Rustig. Rustig. Goed zo. Geeft niks. Dan Moet hij gewoon leren handiger te worden. Maar hij springt hem in ieder geval braaf. Hoi. Hij springt hem in ieder geval braaf Tessa. Ook al vindt hij hem een beetje spannend. Springt hij hem toch heel braaf. Zelf. Voor jou is het belangrijk dat je zelf ontspannen op je pony zit. de is opvangen, maar je handen ook weer ontspannen, niet handen wegsteken, maar ontspannen. In je dressuurwerk, naast vol te zorgen dat je rechte lijnen kunt rijden op de binnenhoefte. nou zie je daar op het lijntje 3-4 hoe belangrijk dat, dat is. Ja. He, want hij doet eigenlijk iedere keer hetzelfde, gaat hij een beetje slingeren. Dus als je dat in je dressuurwerk af en toe een rechte lijn rijdt, niet op de hoefslag, want daar heb je niks aan. Dan gaan ze gewoon tegen de kant aanhangen. Maar op de binnenhoefslag, zoals we straks hebben gedaan, dan leert hij mooi rechtuit te lopen op jouw hulpen. Iets beter aan het been maken, daar een beetje op letten. En verder uh, ja, gewoon lekker een beetje oefenen met, met sprongetjes. Dat consequent wat je straks uit hebt gelegd. Hè? Dus uh, als jij iets van hem vraagt. Dat moet ook gebeuren en dan hoef je helemaal niet hard te zijn, maar gewoon duidelijk. Nee, we gaan dit wel doen. Eigenlijk zoals jouw moeder, misschien, waarschijnlijk soms ook wel bij jou is. Consequent. Ja? Ik vind het heel lastig om mezelf te ontspannen als ik bezig ben met een uh, vervoersjournalist. Of gewoon überhaupt met rijden, want ik heb heel erg de angst Oh, als je vergaat, dan ik nu te ver ga, ben ik bang dat er afval. Ik ben er later ook afgevallen. En daardoor is het wel wat meer losgelaten. Maar dan ik het ja. Je bent jong, je moet gewoon leren vallen. Ja, eigenlijk wel. Simpel is het. Ja, weet je, vallen hoort bij paardrijden. Ja. Tenminste, als je echt. Als je veel wil paardrijden, jonge paarden wil rijden, goed wil paardrijden. dan vallen hoort erbij. Ja. Het is belangrijk. Vallen is ook belangrijk, want daar leer je van vallen. Als je bang bent om te vallen, heb je al ooit een valtraining gedaan? Dat zou ik eens doen, gewoon een soort judo-achtige training. Dat je gewoon leert. En dan heb je op een mat of zo, dat je gewoon leert. Maar dan moet je afslaan bij judo. Ja, afslaan als ze jou een houtgreep hebben. Ja, ja, goed. Het is vooral. Het, je, je, moet leren, je moet leren rollen je moet leren zin je val op te vangen. En dat leer je eigenlijk alleen maar door te doen. En je hebt valtraining. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit een gezien of gedaan. Maar ik weet dus niet in hoeverre dat dat nuttig is. Maar ik denk dat het nuttig is dat je gewoon leert je val te op te vangen. Ik, ik, ik heb foto's van mezelf dat ik val, maar dan val ik met het paard. En dat paard die valt dus zeg maar door de hindernis heen. Maar je ziet ons allebei, en er was een fotograaf die, die bleef zeg maar doortikken zo. En dan zie je ons samen vallen, je ziet mij in de lucht van mijn paard wegdrukken vallen en doorrollen en het paard rolt ook. Als ik was blijven als ik gewoon zeg maar een onervaren valler was en als een zak was blijven liggen was een paard over mij heen gerold. Wij zijn on my way naar home. Hoe? On my way naar home. Dat is wel heel vreselijk Engels. we zijn onderweg naar huis. Met de boeren door? Met de boeren ik dacht dat je wou zeggen met de horizon toe, maar Met de boeren toe. Ik heb net luisteren gehad van Bianca, daar gaat heel deze video over. Ik vond het echt super goed gaan ik vond het ook weer heel erg leuk om weer een keer... Oh, mooie bomen. Ik vond het ook weer heel erg leuk om een keer zo te rijden. Weer een parcoursje. omdat we de laatste tijd uh, vooral met ontspanning hebben gewerkt. En uh, gewoon wat sprongetjes algemeen uh, hebben gesprongen. En dan is dit ineens weer heel speciaal, waardoor springen ook speciaal blijft. Dat vind ik wel heel erg leuk veel van geleerd. Ook al zegt Bianca hetzelfde als Daan, uh, qua lesgeven, in de zin van dressuur en springen, legt toch op een... Oké, okay, nee. Vind ik het ook heel erg fijn dat Bianca het uitlegt, dat ik het van allebei de kanten kan horen. En ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Ik hoor weet het niet. Echt eens dat Bianca heeft aan helemaal precies hetzelfde zeggen, alleen op een andere manier. Ja, waardoor het heel erg fijn is om ze allebei te horen. Dat je, je weet dat, dat als de een het zegt dat, en de ander het ook zegt, nou, dan moet het wel waar zijn. Wij gaan nu naar huis toe, blondie uitladen en ja, dan was de video weer voorbij. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer op onze kanaal en klik op belletje. Ik het belletje. Ja, tijd is natuurlijk heel erg fijn en dan zie ik jullie graag zaterdag weer bij een nieuwe video. Bye, Doeg!